We gaan aan de slag met het bewerken van het schabloon. Laten we eerst even kijken naar de teksten. Hier zie je alle teksten staan die er standaard in zitten. Nou, dan is een kwestie van, hop, selecteren, wegklikken en kunstproject. Je kunt daar je eigen tekst aan toevoegen. Hier ook, selecteren, wegklikken, inleiding aan inhoud. Van het project. Stel dat je zegt van ik wil dat inderdaad ook eh, arceren zal maar zeggen, bold maken, dan doe je dat op die manier of je kunt ook nog schuin. Nou, dus zo kun je makkelijk in jouw schabloon de teksten veranderen. Hoe kun je nu aan de slag met de afbeeldingen? Hier, afbeelding, dubbel klikken, nou dat doet hij niet, invoegen, en uh, aangezien we de titel kunstproject hebben gegeven, zie je dat dit programma meteen aan de slag gaat met afbeeldingen zoeken van het kunstproject. Wat je ook kunt doen is OneDrive, misschien heb je daar de afbeeldingen opgeslagen, of gewoon van het apparaat. Nou, dus stel dat je een eigen afbeelding wilt toevoegen. Nou, deze bijvoorbeeld openen. Nou, dan maakt hij uh, een nieuwe kaart ervan. En uh, die zou je hier naartoe kunnen slepen. En dan kun je de titel veranderen. Uh, schilderen. De na natuur schilderen. Nou, deze wil je weg hebben. Hop, dan is het een kwestie van de prullenbak. Dus zo zie je dat je heel makkelijk... Uh, dit zijn, uh, ook weer zullen we even uitproberen of dat gaat. Zoeken naar suggesties van kunstproject. Nou, deze vind ik wel mooi. Hop, kunstproject. Nou, deze wil ik weg. Hop. Nou, dus zo zie je dat je heel makkelijk afbeeldingen kunt toevoegen. Ik heb hier aangeklikt alleen Creative Commons. Dat je dus ervoor zorgt dat de foto's ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden. Stel dat je een filmpje wil toevoegen en de tekst wil je weghalen. Zo. Dan ga je hier terug naar kaarten en dan zeg je ik wil een video toevoegen. Hier. Hop. Uh, deze wil ik weg hebben, deze tekst. Hoe. Oh. Even weg. Hoe. Schilder je de natuur. Nou, dan gaan we invoegen een video. En dan zie je hier eh, dat er video's komen van YouTube. En... Eh, schilderen natuur. zoeken. Nou, dan krijgen we hier schilderen in de natuur. Uh, stel dat je zegt, ja, deze wil ik graag uh, gebruiken. Dan is het een kwestie van sleep de video hier. Hop. En dan kun je daar nog een bijschrift. En dan heb je ook de video. Deze wil ik ook nog even verwijderen. Ga je weer naar afbeeldingen. Hoe schilderen. Nou, dan kun je hier typen. Schilderen. Daar komen de afbeeldingen. Uh, ik wil eigenlijk iets met een kwast. Even zoeken. Nou, die wil ik graag. Aan deze verwijder je. Nou, zo zie je dat je de afbeelding kunt aanpassen. Video's kunt toevoegen. Tekst kunt wijzigen. Uh, dus op deze manier kun je aan de slag met je schabloon. Succes!